Uiteindelijk ben je met die job dag en nacht mentaal bezig. Ik ben, uh, op het einde van die job ben ik voor de tweede keer vader geworden. En ik weet nu, van die eerste vier maanden van mijn uh, jongste zoon, weet ik eigenlijk niks meer, wat ik mentaal altijd bij die job was. Dat maakt voor mij eigenlijk dat is, dat is het moeilijkste uh, om nu nog mee te dragen. Op doktersbevel ben ik thuis gebleven. Um, en ik wist op de dag dat ik naar huis reed, toen, ik ga nooit meer naar die school toe, het is genoeg geweest. Ik ga iets zoeken buiten het onderwijs. Maar mijn directeur van deze school was toen eigenlijk mijn collega-directeur uit de schoolgemeenschap. Die belde mij op enkele dagen later en die zei ik wil jou in mijn school, er komt een plaats vrij, na de kerstvakantie toen. Ik heb niet meteen ja gezegd, ik heb daar een weekendje over nagedacht. en ik heb dan gezegd van ja, ik geef dat opnieuw een kans. Ik ga lesgeven dus en ik um, heb daar geen, tot nu toe geen seconde spijt van gehad. De eerste maandag na de kerstvakantie stond ik hier in mijn klas om mijn lessen voor te bereiden. En ik hoorde voetstappen in de gang. Ik geef toe dat mijn hart begon al snel te slaan van, Oei, er is iemand daar. En dat was mijn collega van het eerste en die kwam zeggen welkom. Ik weet niet hoe ik gereageerd heb, maar ik vond dat... Dat gaf mij zo'n welkom gevoel. En dat gevoel is eigenlijk niet meer weggegaan. De reden waarom ik me hier goed voel en terug graag lesgeef, is omdat ik, ik kan hier ventileren bij collega's en ze staan ervoor open. En ik sta ook open voor hun verhaal. Dus uh, die open communicatie en dat begrip voor elkaar. Om een, een voorbeeld te geven bij een voorhaal met een ouder of een leerling die, waar, je, waar het moeilijk mee loopt, het lukt om daar met collega's over te praten. En, en ze hebben die houding aan van ja, dat is bij ons ook zo. En, en we begrijpen elkaar. Het niet, niet zo dat, van, uh, bij mij komt zoiets niet voor. Nee, we zijn, we zijn collega's en we staan dus aan dezelfde golflengte. Die appreciatie voor mekaar sterktes, maar ook voor mekaar zwaktes, die heb je nodig in je job om je goed te voelen hier op school. Mijn eigen sterkte is schriftelijk, dus uh, brieven schrijven of, of communicatie. Collega's weten dat dan wordt dat aan mij gevraagd. Dat is fijn, dus je mag je sterktes hier tonen. Zelf ben ik minder creatief, als ik denk aan het schoolfeest. Maar dan zijn er collega's genoeg, die uh, die even helpen en uh, school... toch tot een mooi resultaat komen. Stel dat er een collega thuis is voor een lange periode, omdat het een beetje moeilijker gaat of ging op school, dan is het toch fijn om af en toe iets te horen van, van collega's. Dus uh, dat je ook aan, aan elkaar denkt wanneer, wanneer je ziek thuis bent. Je bent ook buiten de schooluren toch collega's. Als die persoon terugkomt, is het volgens mij een beetje aanvoelen van wil die persoon erover praten of niet. Ik kan alleen aanraden, van, praat er toch over, want mij heeft het eigenlijk geholpen. Mijn vroeg en begin regelmatig van hoe gaat het nu met u? voel je een beetje beter. Uh, dat is nodig die vraag. En uh, ik zeg altijd toen van, uh, ik vergelijk het met, uh, met voetbal. Ik ben uh, van, de klas dus, uh, van een tweede klasploeg naar Colbrugge gegaan. Dus van een degradatiekandidaat naar een titelfavoriet. Maar te zeggen dat ik mij hier ja, echt goed voel, ja.